Anja Pollemans is nog maar twee jaar als haar ouders verdrinken. Samen met Tante Sjaan overleeft ze de ramp. Later groeit ze op bij haar grootouders. Ze vertelt haar verhaal aan Dijkgraaf Jan Bonjer en Heemraad Mario van Maurik. Ik weet echt helemaal niks van. Alleen van horen zeggen. Ja, en wie ja. hebben u die verhalen verteld over ja, u, die was tante? Ja, die tante natuurlijk. En, uh, Later mijn oma en opa, dat we in de Julianenstraat woonden, en dat, uh, dat daar de meeste mensen verdronken zijn, dat weet ik dan. En dat, uh, ja, uh, ja, ik was 2,5 en half, en dat daar de meeste... En een oom woonde naar voren Geerts stoop geloof ik, ja. of zo. Uh, maar ja, daar praten ze dan wel eens tegen, en uh, ja, die tante die was natuurlijk weer en die moest 14 dagen ervoor geopereerd. En uh, die moest toen naar boven op het trapje. Terwijl die. Dat die Jaan beneden... woonde, of die sliep beneden. Die sliep beneden natuurlijk, ja. want die, uh, ja, die, die was ongelukkig. Dus ja, die uh, kon niet naar boven. Maar ja, toen moest ze wel naar boven natuurlijk. Ja. En ja. ik heb ook wel eens gehoord dat, ze, uh, uh, een bootje, dat er een boordje langs kwam. En dat ze zei, kind, toen zei ze tegen dat kind alvast mee, nee zei ze, dat doe ik niet, nee, nee, nee. nee ja, dat deed ze niet. Dus tot de jaan heeft u eigenlijk aan, ja, uh, nou uh, ja, uh, aan het hart Ja, ge... maar ze wou gehouden. niet, ze, wou niet natuurlijk, ze dacht natuurlijk van, uh, dan zien we wel wat van komt, want ja. uh, ik blijf hier uh, bovenop uh, op dat dak. Ja, toen het uh, water zo hoog kwam, zijn we, geloof ik, op de kaai, daar was het minder ja. uh, water. Ja. En, daar zijn we toen, en daar hebben mijn oma en opa me in gehad of zo. Uh, ja, mijn vader en moeder zijn natuurlijk verdronken. Ja. En toen zijn we, ja, ik denk van. Ja, heer had toen daarna een huisje gehad in Oudetongen. tongen. We, in het heel Eerst, eerste invalidehuis? Ja, het eerste invalidehuisje heeft je ja. gehad ja. in Oudetongen. En ja, dat zag ik toen ik uit school kwam. Toen kwam er een grote vrachtwagen. en uh, toen kwamen ze daar... Want uh... de Jean kwam wonen in dat eerste ja, invalidehuisje? En dat eerste invalidehuisje uh, ja, dat eerste huisje. Dat weet ik nog, dat ik van ja. die hele uh, altijd kwam natuurlijk bij de... Want u was intussen geadopteerd door uw ja. opa en uw oma? Ja, ja. ja, ja. En uh, ja, ik heb ook wel eens gehoord dat ik dan hier zou komen en dan daar... En, uh, maar ja, in ieder geval... En Tanzania had me ook graag willen hebben. Natuurlijk. Ja, ja. U maar, was ja. best populair. Nou ja, dat weet ik niet. Maar ja, je wil dat altijd wel geloof ik. En wat zei u tegen uw opa en oma? Gewoon vader en moeder. Ja. Later, toen dacht ik, Hè, waarom, waarom hebben die allemaal een vader en moeder? En toen heb ik dat, denk ik, gevraagd of zo. En toen heb ik vanaf het begin... Gewoon vader en moeder zijn. Als het hard waait of zo, dan uh, ben ik ook wel uh, een beetje benauwd. Ja? Yeah? Yeah. Ja, maar uh, ja, daarom zag ik die zo. is dat erger geworden dan er u ouder werd? Ja, ja, ja, ja. Maar ik ben heel bang van, uh, van water. Ja, dat, uh, dat is echt gewoon ja. Dat heeft u meegekregen, dat is altijd zo gebleven? Ja, dat is altijd zo gebleven. Maar water is niet pluis. Nee, nee, nee, helemaal niet. Want de Sjaan praat er elke dag over. Elke dag? Elke dag. En als ik dan als, als kind dan dacht ik: Oh, wat een shit, wat is dat? Zeg. Ja, dat, dat dacht ik dan. Altijd praat die erover. Maar kwam ik dan bij mijn oma en opa? Nou, die, die praat er heel weinig over. Hm. Maar dat is het verschil natuurlijk. Zij was alleen. Ja. En zij had een huiszoon. Ja. En De of dat, deed tegen iedereen die kwam? Hè? Die, tegen, ja. Iedereen. Ja. tegen iedereen. Ja. ja, want ik kwam er vroeger wel eens. Ja, Altijd. en dan, dan ja. Daar kwam, was er fysiek of zo, en dan zei ze: Ja. Dat is Anja, van mijn jongste broer. Ja, ja, dat weet je toch wel. Ja, dat, dat was gewoon zo. Ja. Hey, en ja, ja ze, ze verwanden me heel erg op. Ja, ja, ja, ja, ja. U was dat de... het lievelingsnichtje? Ja, ja, ja, ja, ja. Lijkt u op uw moeder, weet u? Ze zijn van wel. Ja? Van de foto, want ik heb een foto nog. Ja, ja. ze zijn nog wel. Heeft u foto's van uw ouders? Ja, die had ik, ja. Ja. ja. En zo'n wedprantje? Ja. Dus uh, wij, wij van alles opzij natuurlijk. Van Wat voor beeld heeft u van uw ouders? Dat ze waren jong Ja, ze waren heel jong. 24 en we 30. staan bij, het, bij de herdenkingsplaat het graf. In het massagraf van uw moeder. Ja. Uw vader ligt iets verder. Waarom liggen ze uit elkaar? Ik, ik heb mij laten vertellen dat we ze niet gelijk gevonden ze waren. Worden. Dus ja. ja. Ik ja. denk ja. dat hij er door komt. Ja. Uw moeder was in verwachting. Ja, ja ze was zwanger. Ja. ja, dat verhaal ik wel eens helemaal geschreven, van nog Nou, een keer weer Want we zijn hier bij het graf van uw vader, ja, ja. Dingeman Dirks. Ja. Dertig. Oud, 30 jaar. 30 jaar, ja. Klopt. Ja. 68 jaar geleden. Ja. Ja. Ja, okay. ja dus ik heb uh, ja. ja. ja. er van gehoord. Van Renata, 70 Vleugje heeft ze even Wat